Hoi, leuk dat je bekijkt. Het is weer tijd voor een Star Wars helm. Dit was de vorige, de Mandalorian. Met, uh, twee weken geleden kon je via Instagram kiezen voor uh, welke helm ik als volgende ging bouwen. Je kon kiezen voor uh, Boba Fett, Luke Skywalker, een Trooper of Darth Vader. Darth Vader had eruit gewonnen, 75% van de stemmen. En zoals beloofd. Star Wars uh, Darth Vader helm de... komt uit de tweede uh, lijn uh, helmen die Lego maakte. Het is uh, uitgebracht in april 2021. staat uit 834 uh, steentjes. Uh, uh, Lego set 75304. 18 plus uh, reeks. Ik zal dat dus zo maken. Uiteraard het boekje. moet gelijk een spannende foto dat we verder met uh, Princess Leia eruit te zien. De, de, de creative director van Lego Star Wars het heb ook zo'n foto erin staan. Uiteraard weer een uh, brick separator bij. Die zijn mooi in de verzameling. Zit er zitten nog wat leuke dingen in. Vaak zitten er nog wat feitjes uh, her- en der verstopt in de boekjes. Het valt me eigenlijk een beetje tegen deze keer. onder instructies. Dus het boekje. Doe boek. aan de kant. Oké, Met de 2, fijne krakende plastic. Een heel kleurige nummer 3. Dus vooral deze kan er Heel contrastkleurtjes. Nummer 4. En nummer 5. En een heel klein stikker. We gaan uh, beginnen. En dit is het eindresultaat: Darth Vader. De Lego 75304 set van Star Wars. Hij is ietsje groter dan de Mandalorian die ik al eerder had gemaakt. En uh, hij ziet er uh, knap uit. Goed uh, design weer van uh, Lego. En, um, ik heb er iets langer over gedaan dan anders, maar dat, niet zozeer dat het zo moeilijk was, want ik had het gewoon weinig tijd. Dus um, jullie kunnen weer kiezen voor de volgende. Uh, jullie kunnen kiezen tussen uh, Boba Fett of Luke Skywalker. Laat me weten in de comments welk het gaat worden. Ik zal nog een polletje zetten op Instagram. Dan me weten welk het gaat worden: Boba Fett of Luke Skywalker. Nou, bedankt voor het kijken. Vergeet niet te abonneren. Ik zit bijna de 200 abonnees. Dat dus betekent dat ik er nog een dikke 800 nodig heb. Dus uh, lijkt veel, maar voor mij moet dat zo uh, geregeld zijn. Um, dus uh, vergeet niet te liken en te abonneren. En tot de volgende keer. De laatste even ruim gewonnen, 75% van de stemmen. Oh. Dit is hem geworden. Eindresultaat. Daalt verder.